...maakt het eigenlijk wel verschil. De kleine keuzes die je maakt. Wat je doet voor je omgeving. Alle verandering begint bij een eerste stap. Alles begint klein. En wat klein begint, wordt steeds groter. Het zijn juist die dagelijkse afwegingen die de basis vormen om het beter te doen. Iets korter douchen, de temperatuur een graadje lager... Ja. Met de auto of toch met de fiets of de trein naar het werk. Het is de optelsom van al die kleine keuzes die we samen maken. De inspiratie die we vinden, in wat we zien, wat we voelen. Dat is wat ons verbindt en in beweging brengt. Wat klein begint, kan zomaar de wereld veranderen. Door nieuwe dingen te bedenken en te innoveren, hoe het zuiniger kan, en slimmer, of juist helemaal anders. En dan die ideeën ook te realiseren. Hi. Voor een comfortabel en duurzaam binnenklimaat en een betere leefomgeving. Ze op een dag zullen komen met een groot ruimteschip. Zodat we samen zorgen voor wat ons dierbaar is. Wat is Iedere dag opnieuw. Samen maken we verschil: Remea Creating Better Living Environments.